Onderzoeks- en adviesbureau Gartner wint er geen doekjes om. Organisaties die gebruik maken van Composable Commerce, die gaan hun concurrenten in de toekomst met 80% overtreffen in groei. Maar wat is Composable Commerce en wat zijn de voor en de nadelen en waarom worstelen we zo met de transitie naar Composable Commerce? In dit webinar geven we de antwoord op deze vragen en nog een paar andere. Mijn naam is Bouke Vlierhuis en je kijkt naar het webinar Composable Commerce, de nieuwe standaard in e-commerce. Welkom en leuk dat je kijkt. Om ons te vertellen waarom Composable Commerce dan de nieuwe standaard is... hebben we hier Casper uh, Hartold, CEO van Alumio. Welkom. Dankjewel. En Pim van der Linden, Business Developer bij Enrise. En welkom terug, vaste gast in onze studio. Zeker, dankjewel. Casper, jij bent nieuw, dus je mag ons eerst even vertellen wie je bent... en wat Alumio precies doet. Yes, dankjewel dat uh, ik hier vandaag uh, aan mag, uh, mag deelnemen. Um, ja, mijn naam is Caspar, uh, ik ben CEO van Alumio. Alumio is een uh, integratieplatform, uh, of ook wel bekend dan, onder een koppelplatform. Uh, met ons platform in de cloud, in je webbrowser, kun je uh, ja, connecties leggen tussen platformen uh, binnen jouw bedrijf, uh, tussen jouw systemen, jouw CRM-systemen, ERP-systemen, e-commerce-systemen, uh, maar ook databronnen uh, en automatisch, automatisch uh, configureren zodat jouw bedrijf productiever uh, wordt. Ja, dus je, je zet eigenlijk de stap van het, van het grote, uh, een, uh, het ene e-commerce platform naar een samenstelling van allerlei kleine, losse uh, uh, ja, applicatietjes, functionaliteiten, die koppel je aan elkaar. Ja, klopt. Uh, maar je gaat ook anders denken over e-commerce, want je gaat ook, je gaat meer meebewegen met de klantreis, omdat je nou, flexibeler wordt. Het is een trend die eigenlijk al uh, een jaartje of uh, zes onderweg is, waarin uh, in de eerste instantie ja, een commerce pakket was uh, met een ERP-systeem gekoppeld. Uh, de behoeftes van bedrijven nemen, uh, veranderen en, en die nemen toe waarbij er steeds meer best of breed software nodig is om bepaalde invulling te geven aan de ambities. En denk aan een de product informatie management software, CRM software, marketing automation en ga gaan ze maar door. Um, en daardoor de behoefte in die verschillende integraties ook toeneemt. Uh, en um, nou ja, goed, dan is het die flexibiliteit die nodig is om ja, niet invulling te geven op het, uh, de ambitie van nu... Maar juist ook op de ambitie van de toekomst. Ja, en, en de wilde plannen waar marketing mee komt en de, en de eisen van je gebruikers en de dingen die je concurrent bedacht heeft. Ja, je moet meebewegen met de markt. En het liefste wil je niet iedere keer de hele machine weer opnieuw gaan bouwen. Nee, nee dat, dat klinkt inderdaad uh, als iets wat je niet wil. Hé, hey, en uh, Pim, ik ken jou als iemand die dan net iets meer zeg maar, vanuit de technologie ook ernaar kijkt. Ja. Uh, omdat jij natuurlijk hier degene bent die, die klantwensen uh, legt naast wat we daadwerkelijk kunnen maken. Ja. En wat je natuurlijk van iedereen hoort is, wij willen onze data bevrijden, we willen meer, meer doen met onze data, we willen meer vrijheid om te innoveren. Uh, hoe, hoe kijk jij tegen de ontwikkeling naar Composable aan? Ja, ik zie Composable Commerce als een, echt een, een hele goede ontwikkeling. Uh, iets wat wij al best wel een tijdje deden vanuit de techniek. Uh, dat, dat heet de microservices, dat deden we in 2016 al. Um, daarin knipt je eigenlijk grote applicaties op in kleine onderdelen. Omdat je erachter kwam dat het gewoon een grote logge uh, monolith, heet dat, een monolithische applicatie, dat het gewoon niet werkt. Uh, je bent aan het zoeken naar waar je iets moet aanpassen. Uh, je bouwt elke keer iets nieuws erbij, waardoor het eigenlijk steeds groter en groter en minder goed beheersbaar wordt. En uh, wat je ziet nu is dat uh, die microservices eigenlijk de basis is, of in ieder geval de technische as is, van Composable Commerce. En uh, wat erbij komt vanuit de Composable is de, de klantreis en de business. Dus eigenlijk alles samen is gewoon een hele goede combinatie van, uh, van, van het beste van alle werelden. Dus iedereen is blij. <lacht> nou, dankjewel. Dat is een leuk webinar. Dankjewel <lacht> voor het kijken. <lacht> iedereen blij. Je zei twee dingen. Je had het over Monolith en je had het over microservices. Dat zijn twee begrippen die we straks uh, nog even gaan uitpakken. Ja. Maar eerst wil ik even uitzoomen. Want uh, we hebben het eigenlijk over ja, de nieuwe standaard in e-commerce. Uh, de, de, de toekomst van e-commerce, waar we heen gaan. Uh, maar de eerste vraag is is, is, is er nog wel zoiets als e-commerce? Of is alles zo digitaal dat het gewoon commerce moet heten nu? Ja, dat is een, een interessante vraag. En, en voor mij is het namelijk commerce in zijn totaliteit. Um, ik heb het ook heel lang digital commerce genoemd. Uh, maar als je uitzoomt is eigenlijk alles digitaal tegenwoordig als het gaat om uh, commerce. Er is nog contact geld uh, natuurlijk, maar uh, de meeste transacties gebeuren digitaal. Um, ja, voor mij is, is uh, e-commerce of ja, commerce uh, is, is alles rondom uh, de ervaring van een klant die iets koopt. En dat is uh, op ieder kanaal offline, online uh, en dat volledig geïntegreerd in je business. Jullie hebben het ook uh, zelf bij Alumia over shaping automated commerce. Dus het automatiseren speelt ja. daar ook een belangrijke rol in. Uh, en één ding uh, wat, wat je ook nu ziet, is dat je bijvoorbeeld uh, dingen gaat hergebruiken. Dus vroeger had je gewoon een, een checkout out uh, of een betaalmodule op je website. Maar nu heb je een betaalmodule en die, die vervult allerlei functies in mm -hmm. je proces. Nou Kijk, uh, je hebt een betaalmodule op je website, maar je hebt mogelijk ook een kassasysteem. En je hebt mogelijk ook nog een uh, losse betaalmodule waar, uh, waarop iemand uh, ja. op, een, op een event kan betalen bijvoorbeeld. En um, eigenlijk is het in de basis natuurlijk allemaal hetzelfde. Er zitten natuurlijk heel veel patronen die, die, die, we, die we tegenkomen die hetzelfde zijn. En wat ik het mooie vind met Composable, het stelt de bedrijven in staat om te investeren in een bepaalde een doeleinde, een bepaalde functie wat invulling geeft op een eindgebruiker ervaring en een business kant heeft. En, en die daar dus voor ingezet kan worden. En, en wij zien het al bij onze klanten gebeuren dat een e-commerce pakket de merchandising verkocht online, maar dat er daarnaast nog ticketing werd verkocht. Ja, en dat er eigenlijk Composable Commerce wordt ingezet om die twee ervaringen naar één ervaring, één component uh, te brengen. Nou ja, en dat is wat mij betreft een heel mooie uitleg van dat stukje rondom Composable Commerce. Ja, en Pim, dat, dat betekent dus ook dat we anders naar IT gaan kijken. Uh, zijn er ook nog verschillen voor jou uh, gevoel in, in business-to-consumer toepassingen, zoals met merchandising, ticketing en e-commerce e of commerce in de business-to-business -business markt? Nou, ik denk dat het wel een uh, enorme uh, wereld heeft geopend voor B2B, maar ook voor uh, D2C, wat je ziet. Hè? Dus direct to consumer nu. Dus dat je vanuit een fabrikant zelfs nu ook kan gaan verkopen online. En dat is natuurlijk wel een hele mooie kans die je als fabrikant kan nemen. Uh, je, je, uh, helemaal met de wereld nu van marketplaces. Hè? Uh, je, je kan gewoon via de, via de marketplaces kun je eigenlijk gewoon jouw producten direct verkopen. En dan hoef je niet eens een webshop te hebben. Ja, op een gegeven moment denk ik kom je erachter dat misschien de marketplaces niet meer interessant zijn. Ja, dan moet je een stap maken naar een uh, e-commerce e platform. Ja, dan word je in één keer een retailer. Dus dan ja. word je van fabrikant word je een retailer. Ja, hoe ga je dat doen? En dan uh, zit je meteen ook opgeschreven met, met twee kanalen al. Precies. En ja. alle keuzes die je moet gaan maken voor de online omgeving. Dus wat ga je dan doen? Uh, ga je dan een groot platform bouwen, <laughs> pakketkeuzes doen? En ik denk dat uh, voor Composable dat een hele mooie uitkomst is. Is dat je weet van ah, je, hebt gewoon, je, bent, je bent fabrikant, dus je hebt al waarschijnlijk al wat systemen draaien. Je hebt al misschien wel wat legacy. Dus het is moeilijker om die stap te maken naar online. Uh, maar niet met Composable, omdat je eigenlijk makkelijker gewoon dingen erin kan bijpluggen. Ja. als je dat op de goede manier hebt ingericht. Dus daar heb je natuurlijk wel heel bij nodig. Ja, en dan nog, nog één overkoepelende vraag. Want we hebben het over veranderend consumentengedrag, uh, veranderingen in de markt. Welke trends zien we daar op dit moment in? Wat, wat, wat, wat, zij, wat is er aan het veranderen in consumentengedrag? waar je nu mee zou willen meebewegen als commerce-aanbieder? Nou, ik denk dat, er, dat je als commerce-aanbieder klaar moet zijn om voor elke verandering <laughs> uh, uh, klaar te zijn. Dus voor elke wijzigende consumentenvraag moet je daarvoor klaar zijn. En ik denk dat dat ook een beetje de crux is met een complex IT-landschap. Ja, zorg maar eens dat je kan inspelen elke keer op die nieuwe vraagstukken die ontstaan en die constante verandering. Dus, ja. Ja, je weet één ding zeker, er zal altijd een verandering zijn in iets wat je niet hebt voorzien. Zoals bijvoorbeeld een coronaperiode, die had nooit iemand voorzien. Ja, dan moet je daar natuurlijk wel met je webshop of met je winkel, met een online platform, moet je daar natuurlijk wel op kunnen inspelen. Ja, en is dat dan, Casper, is dat dan het, het grote, de grote win zeg maar, die je uit Composable haalt? dat je Als er dus inderdaad iets gebeurt wat je niet had zien aankomen, dat je sneller bent nou, dan de concurrentie? Ja, ik denk het wel. En als je kijkt naar de, de pakken met de laatste twaalf jaar, en er zijn best wel veel bedrijven die hebben elke drie jaar een nieuw e-commerce platform geselecteerd, zijn weer de hele, uh, de hele cyclus ingegaan van het ontwikkelen van zo'n webshop, het publiceren, dan weer het verbeteren. En het is eigenlijk een soort ja, herhaling wat plaatsvindt. Uh, maar als we naar de toekomst kijken, ja, dat is niet houdbaar. Het zijn extreme investeringen die je doet ja. um, op basis van dezelfde data bijvoorbeeld. In principe is de data natuurlijk hetzelfde. Dus, wat, dus inderdaad, wat jij, ik, ik sluit me daar helemaal bij aan, uh, het, het composable component zorgt ervoor dat je als bedrijf zijnde niet het hele wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Maar ja... Een setje nieuwe, een setje nieuwe all een bandje eronder zet. Maar daar komt het komt er dus ook op neer dat je dat je van die hele, dat hele replatforming verhaal dan, want we hebben hier ook best wel veel over replatforming gepraat. Heb je ja. Ja. Uh, daar kun je dus vanaf ja. dat je iedere drie jaar, nou wat was het? Twee ton moet uittrekken voor ja, Minimaal, ja, minimaal, zegt hij. Ja, nee, ja, soms <laughs> nog wel meer natuurlijk. Uh, maar dit, uh, ik denk wat Kasp zegt, dat klopt absoluut. Uh, als je nu zegt, ik wil die stap maken naar Composable, dan ontkom je er natuurlijk niet aan om alsnog één keer te replatformen. Maar dat zal wel de laatste keer zijn. Ja. Dus okay. uh, je kan stap voor stap kun je overgaan van uh, een, een applicatie die je nu hebt staan, een monolithische of wat dan ook voor applicatie, of een, een, gewoon een verouderd platform. Um, en je kan gewoon die stap maken, eigenlijk wanneer je wil en ook in het, eigen, in het tempo dat je zelf wil. En dat is natuurlijk wel het grote voordeel van Composable, is dat je zelf kan bepalen de snelheid waarin je het gaat doen ze dus je zegt van nou, ik, ik hou mijn applicatie voor een groot deel nog even intact en ik ga bepaalde dingen uitfaceren en hier iets nieuws aan vastmaken, en dan kan dat. En op een gegeven moment ga je steeds verder over naar een soort uh, Composable oplossing. En ja. uh, ik denk dat dat een beetje uh, het, het, uh, de, de trend moet gaan zijn. is uh, Je wil die stap maken naar Composable, nou doe dat dan, dat kan je eigenlijk al heel snel doen. Um, maar je ontkomt er niet aan om toch nog wel één keer een grote replatforming te doen. Van bijvoorbeeld een e-commerce e pakket wat je toch moet uitfaceren en naar iets nieuws moet. Of misschien wel een andere oplossing die je hebt staan. Uh, ja, maar het zal wel de laatste keer zijn, hopelijk. Ja, het is, dat, is dat voor jullie het algemene beeld? Dat er toch nog echt wel, voordat je deze stap kan gaan zetten, uh, bij de meeste commerce bedrijven toch nog wel wat werk aan de winkel is? Jullie, jullie zien nog wel eens een klant. Dus, uh. ja, ja, we spreken er wel regelmatig eentje. Ja. En, uh, het is... Uh, de trend die, die ik zie is dat uh, veel bedrijven investeren in het, uh, in het voorbereiden op die transitie. Dus zorg ervoor dat er goede aansluitingen zijn met je back-office. Dat die, dat die op een manier gemaakt zijn dat je, dat je de integraties kunt hergebruiken. Of dat je ze kunt herconfigureren naar een ander platform. En eigenlijk als je die, ja, wij, wij zijn toch, uh, Alumio is toch een beetje de engine. Uh, de, de schakel tussen de interne systemen of de systemen die een bedrijf gebruikt. En de commerce uh, kant in dit geval. Um, als je dat ook goed voor elkaar hebt, dan is ook die transitie naar zo'n ander platform, wat je inderdaad over in een big banker doet, maar je ziet het ook wel dat het stapsgewijs gaat, ja. uh, een stuk makkelijker gaat. Ja, is dat ook jouw indruk dat, dat, ja. dat het uiteindelijk goed komt, maar dat je nu nog wel even... Uh... Ja, ja, kijk, je, je, moet ook wel, um, uh, uh, je moet erin wel geholpen worden, dus je, je hebt wel natuurlijk uh, stap voor stap hoe je uh, die overgang moet gaan doen. Um, ik denk dat uh, het grootste voordeel is, is als je dat helemaal zo, als je daarmee bezig bent, is dat je ook steeds meer mogelijkheden gaat zien van, ook in je huidige webshop. Dus dingen die niet werken, die hoef je niet helemaal weer uh, um, in de bron, in een grote applicatie op te zoeken en aan te passen. Of te zeggen, nou, het is nou eenmaal zo, want het zit in het pakket wat ik heb gekozen. Ja. Het grootste voordeel is dat je, als je Composable bezig bent, dat je ook kan gaan denken, goh, ik zie dat mijn search niet goed converteert. Ik zou graag een keer een andere search willen hebben. Nou, dan ga je op zoek naar een goede search oplossing en die sluit je aan in je Composable oplossing. En dan ga je daarmee experimenteren of dat beter wordt. Ja. En zo kan je dat eigenlijk doen voor, voor al je oplossingen, dat kan voor je productinformatiemanagement zijn. Uh, dat zat eerst in jouw pakket misschien wel, e-commerce platform, en je wil gewoon naar een, een los uh, PIM-systeem waarin je dat kwijt kan. Of, uh, of je payments provider, je wil uh, af van je huidige payment provider, want je betaalt nu in één keer zulke hoge marges. Uh, je gaat overstappen naar een ander. Ja, dan kan dat veel makkelijker. Dan wanneer je dat eerst uh, helemaal door je hele applicatie heen moest gaan zoeken. Ja. Dus je bent heel anders aan het denken eigenlijk uh, uh, vanuit ja, ja, de business. Nou, om even bij de garage metafoor te blijven. Je, je, je verkiest er eigenlijk voor om dingen te vervangen in plaats van ze te repareren. <laughs> ja. Zoals dat tegenwoordig ja, bij jou ja, auto je ook gaat. <laughs> ja, dat is een hele goede. dankjewel. Die gaan we vaker gebruiken. Hey, we duiken er even wat gedetailleerder in, want we hebben het heel vaak over... Uh, het ontkoppelen van landschappen hier, we hebben natuurlijk, uh, vorig jaar hebben we het heel vaak over uh, API-management en uh, dat soort zaken gehad. Uh -huh. uh, het ontrafelen van je van e-commerce-landschap, je e daar heb ik je ook wel eens op betrapt dat je die term gebruikt. Uh -huh. Ik heb daar een plaatje van, uh, want dan zien we even ook wat jij bedoelt met uh, de, de monolith versus ja. de microservices hè, eigenlijk. Uh, ja, de monoliet is eigenlijk gewoon één applicatie waar alles in zit om het zo even plat te zeggen, dat plaats je ook ja. goed zien. Dus alles ja. zit daarin en uh, het zijn geen losse systemen. Het is vaak gewoon iets wat er vooral maatwerk bijgebouwd is. En steeds weer extra, extra, extra. Ja. Waardoor je nieuwe code schrijft, toevoegt en live zet. Ja, en als het stuk is, dan is het stuk. Dat, ja, en moet je eerst <laughs> gaan zoeken waar het stuk is ja. en op welke, uh, welk, welk niveau en door, door, hoe door de applicatie heen dat probleem zich voordoet. Ja. Dus het maakt het complexer in dit geval. Ja, en dan, dan met microservices kom je snel aan bij de mag-architectuur en daar hebben we een animatie over. Ja, ja, die begon met headless. Laten we beginnen ja. met headless. Heeft iemand het nog over headless in e-commerce? Is, ja, is dat nog een ding? Zeker. Ja, ja? Hoor. ja, nog steeds eigenlijk. Alleen het is best wel een tijd geleden begonnen natuurlijk. Headless niet zeker in e-commerce, maar vooral ook in andere applicaties. Eigenlijk de hele frontend-revolutie die gaande was. Je wil alles laten zien op alle devices. Um, en, en dat is eigenlijk de start geweest denk ik van het, het ontkoppelen van, uh, uh, van je backend en je frontend. Om het zo even te noemen. Ja. Het tweede wat je zag was echt de, de Mag-variant. Uh, ja. Nou, Mag, ja. daar zit Headless ook in. Maar Microservices, api first, Cloud en Headless. Dat zijn de afkorting daarvan. Ja, eigenlijk is dat wat ik al eerder zei, is de technische as, zoals ik hem zie, ja. binnen Composable Commerce. Met als uiteindelijk doel, Casper, om dus uh, eigenlijk uit ieder stukje techniek wat je hebt, dat stukje te halen. Wat je op dat moment voor die klantreis nodig hebt. Uh, het is echt de magische de technische driver van uh, om zo maar even te zeggen van, van een componentje wat je beschikbaar stelt. Uh, de, ja. Het principe erachter. En dan lanceerde Gartner ook nog de term packaged business capability, ja. PBC. Uh, dat was voor mij een nieuwe. Uh, maar dat, dat is eigenlijk uh, dat is dat. Dus je, een packaged business capability, PBC, is een stukje functionaliteit wat je overal kan hergebruiken en wat zoals ik het begrijp ook bestaat soms uit meerdere microservices weer. Het kan mag zijn, het hoeft niet per se natuurlijk. Uh, het kan ook een, uh, een, een monoliet aan zich zijn. Maar het idee uh, is inderdaad dat je als je kijkt naar de, de, de, de paraplu term composable commerce en, en je hebt een reeks met PB C's. C's? Ja, ik, het was voor mij ook een nieuwe term. Het ja, was nog net niet afgehakt, maar het is een, <laughs> een heb je eigenlijk die componenten die, die invulling geven aan de eindgebruiker, maar ook ja. aan de businesskant. En, en daar dus mee die ook die technische as. Ja, om het even uit te leggen. Ik, ik, ik heb een plaatje meegenomen uit die, die paper van Gartner, uh, waar we het steeds over hebben. Dus ja, wat je hier eigenlijk ziet, is... Uh, je, je hebt je nog steeds je monolithische platform... Pik je uh, stukjes uit? Uh, kun je dat aanvullen, Pim? Wat je, wat je dan daarna doet? Ja, uh, je pikt ze uit en je zoekt eigenlijk welke businessoplossing het voor je kan, uh, welke business uitdaging het voor je kan oplossen. Uh, het kan bijvoorbeeld zijn een uh, winkelwagen en een, uh, uh, en een bestelling. Uh, je wil dat je winkelwagen en je bestelstraat dat die optimaal uh, functioneren. Uh, dat kan nu niet binnen de huidige oplossing, dus je haalt ze eruit en eigenlijk pak je die samen, dat zijn dan microservices. Hè? Dus een microservice winkelwagen en een microservice van je bestelstraat. En die pak je samen en die noem je dan bijvoorbeeld de, de, de checkout PBC. Dus heel erg, ja. je wil gewoon okay. dat jouw klanten de beste checkout hebben die er maar is. En daarvoor heb je een aantal microservices nodig die je optimaal kan inzetten. En waar je ook de juiste pakketten voor selecteert of een, een, een betere tool voor selecteert. Uh, misschien wel iets met, uh, ja, met, met extra aanvullingen uh, binnen die checkout, waardoor het nog beter wordt. Uh, en, en dat is waarvoor je dan kan kiezen. Dus je kiest juist het allerbeste, de best of breed, uh, wat ik al een keer gezegd. De ja. allerbeste oplossing voor dat stukje, waardoor die klantreis het meest optimaal is. Ja, Leg dat nog één keer uit, dat, dat het verschil tussen best of breed en best of sweet. De best of sweet is interessant, het is ook natuurlijk ook een, een, een, een term om zaken begrepen, begrijpen te maken dus marketing maar best of suite is wat mij betreft een, een oplossing die je aanschaft waar al de alle kerncomponenten mm, in ja. zitten die je nodig hebt om je business te kunnen doen uh, en best of breed is een, een selectie van verschillende systemen van verschillende vendoren uh, om invulling te geven aan jouw ja. businessdoelen wat je voorheen vaak zag is je koos een echt een pakket eh, wel overwogen één pakket kiezen alleen wist je eigenlijk al dat er in dat pakket functies zaten die je niet ging gebruiken, omdat het gewoon zo compleet was. Maar ook ja. wist je al dat er functies in zaten die er tekort kwamen. Dus je ja. was eigenlijk altijd aan het nadenken van ja oké, okay, wat ga ik er aan bijbouwen? Wat ga ik er ervan afhalen? Wat ga ik wel niet gebruiken? En met Best of Breed hoeft dat niet, want je kiest gewoon wat je nodig hebt. En dat is eigenlijk waar Alumio dan, dan zit. Tussen al die verschillende oplossingen, al die pwc's, losse apps. Je originele e-commerce platform, daar zit jullie platform tussen. En ja, nou, wat ik misschien leuk om daar nog even op in, in te haken. Kijk, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een ERP-systeem. Veel ERP-systeems hebben een mogelijkheid om producten aan te maken. Maar die producten kun je niet verrijken met informatie die relevant uh, is voor de eindgebruiker op jouw shop. Uh, dus er zit een gat tussen hetgene wat je kunt uh, in zo'n platform en hetgene wat de eindgebruiker wil zien op de webs uh, webshop. Um, daarom zie je de transitie richting een PIM. Nou ja, Die data wordt wel aangemaakt in het ERP, want iemand, maakt, iemand koopt de producten in, daar worden ze aangemaakt. Nou, Alumio transporteert dat naar een PIM, daar wordt het verrijkt voor de eindgebruiker op de webshop. En vanuit de PIM wordt het weer via Alumio naar de, naar de shop ge geserveerd. Nou, dat zijn allemaal flows die, uh, die dus inderdaad invulling geven op die best-of-be-behoefte. Ja. Waardoor je niet langer een, een ERP hoeft te misbruiken voor iets waar het niet geschikt voor is. Nee, wat we tot nu toe eigenlijk wel veel deden, voordat we naar Composable over Composable gingen nadenken. Ja, dit is een lange reis naar uh, wat we nu kennen als Composable uh, Commerce ja. inderdaad. Ja. ja, over die lange reis, want uh, uh, wij hebben natuurlijk ook vorig jaar veel uh, over API Management gehad. Ja. Uh, het, kun, je, kun jij die twee termen voor mij aan elkaar koppelen, API Management en Composable Commerce? Eigenlijk zijn ze verschillend van elkaar. Dus um, Composable is heel erg API integratie vraagstuk. En API Management, dat zit heel erg in de microservices en in de technologie. Eigenlijk is dat het grootste verschil tussen die twee. Dus het API integratie vraagstuk van Composable is toch vaak, je hebt ingekochte uh, pakketten of toolings. En die wil je integreren. En het API management stuk is heel erg over welke data ga ik waar naartoe sturen. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat kan ik er nog meer van gebruiken? Wat kan ik weer aan andere systemen daarmee verrijken? Uh, dus dat is eigenlijk veel meer comple complexer en technischer vraagstuk dan het... Uh, composable API integratie Ja, en, en ook wel een vraagstuk waarbij je soms toch ook nog wel iets van maatwerk moet doen. Ja, eigenlijk altijd wel. Ja, en dat is natuurlijk... De, kijk, jullie zitten natuurlijk niet voor niks naast elkaar hè, hier. Want kijk, wat Enwise natuurlijk doet, is, is dat stukje maatwerk om te zorgen dat je het kan integreren. Ja. En wat Alumio dan doet, is zorgen dat ook de data geautomatiseerd... Wij maken er dankbaar gebruik van. Ja. Ja. Dus samen maken we die PwC's en de API integraties. Terug naar de, de belangrijkste voordelen daarvan. Want dan heb je dus je systemen aangepast, uit elkaar gepeld of niet van een API voorzien. Alumio zorgt dat de data van, van links naar rechts en naar boven en naar onder gaat, geautomatiseerd. En als ik het dan goed begrepen heb, dan zijn dus de belangrijkste winsten die je daarmee haalt, zijn het, het kunnen snel en met minder kosten kunnen veranderen. Mm -hmm en het wendbaarder zijn en, en je klanten beter bedienen uiteindelijk. Niet mooier kunnen uh, samenvatten. Ja, jullie hebben het gezegd, ik vat het alleen niet <laughs> samen. Dus Composable Commerce betekent dat je uh, je nooit meer afhankelijk maakt van één monolithisch stuk software. Dat je minder maatwerk bouwt, dat je je kunt concentreren op het bouwen van perfecte klantreizen. Ja, Kasper, Pim, yes, dank je wel. Yes. En zo meteen zijn we terug met Steven Fries en Reza Vinkers van Alumio. En gaan we het hebben over hoe je zorgt dat je klaar bent voor Composable Commerce. En als je nou uh, wil verder praten met een van de slimme mensen, of alle, alle slimme mensen die hier aan tafel zaten over Composable Commerce, nou dat kan heel makkelijk, dan ga je naar enwise.com en dan stuur ons even in. Natuurlijk. In zo'n animatie ziet het er makkelijk uit, hè? Je, pelt die, je pelt die monolith uit elkaar en dan hang je je Pim eraan en dan een headless webshopje erboven, integratielaagje. Maar in de praktijk is het nog best wel een reis en om samen met mij door die reis heen te praten heb ik hier aan tafel Reza Vinkers, Channel Development Manager Benelux bij Lumio. super dat jij er bent, en Steven de Vries software architect bij Enrise, nou, ook een bekende gast in de, in de studio. En de vraag die we nu eigenlijk stellen met z'n drieën is, hoe zorg je nou dat je klaar bent voor Composable Commerce? Met een goede strategie en een goed plan. <laughs> ja, dat, is een beetje, dat is een beetje een consultants antwoord, maar, maar ja. ik, ik snap hem wel. Uh, de vraag is natuurlijk, wat, wat wat staat er in zo'n strategie? Wat moet je weten over jezelf, over je bedrijf, over je klanten, voordat je kunt beginnen aan Composable Commerce? Nou, voordat je Composable Commerce eigenlijk uh, ingericht moet je wel weten wat je ja, generieke doelen zijn. Uh, vanuit klantperspectief, vanuit uh, systeem, architect, et cetera. Dus het begint vaak ook heel goed met een goed uh, strategie, een goed plan en, en de doelen die je eigenlijk voor ogen hebt. Dus uh, daar begint het uh, goed mee. Nou, spreek jij ook nog wel eens een klant. Uh, <laughs> uh, wat zijn bepaalde specifieke doelen die je, die je hoort eigenlijk bij klanten? Waarom ze naar Composable of naar, uh, ook als ze de term niet gebruiken, naar een flexibeler, ontkoppeld landschap willen? Nou, vaak zie je dat ze flink wat ambitie hebben, groeiambitie. Uh, of juist aan de andere kant, kostenbesparing. Uh, ze hebben een groot IT-landschap. En ja, dat werkt wel enigszins. Het doet nu wat het moet doen. Maar eigenlijk willen ze meer dan dat ze het eruit kunnen halen. Dan zijn ze aan de stoeien met uh, de IT-afdeling van jongens, ze willen uh, meer een goede marketing wil van alles. Maar ja, ondertussen hebben we ook een zaak draaiende te houden. Dus is de vraag weer, ja, hoe gaan we nou starten? Moet alles in één keer? Kunnen we dat in stukken hakken of niet? Waar beginnen we eigenlijk? Dat soort vragen komen dan naar voren. Dus genoeg ambitie, maar nog geen plan. Ja, en, en nou ja, probeer de vraag te beantwoorden. Waar, waar, begin, waar begin jij dan als je zo'n <lacht> zo'n <je> klant binnenkomt? <lacht> eigenlijk gaan we kijken waar kunnen we nou het, het makkelijkste, de beste uh, nou ja, business case van maken. Waar kunnen we nou het snelste waarde toevoegen? Uh, vaak zie je dat we starten met flexibel maken van je landschap. En dan gaan kijken, nou, welke tool, welke middel gaan we nou echt vervangen. Uh, om te zorgen dat jij meer uit je platform kan halen. Ja, Reza, is dat dan inderdaad vaak gedreven door kosten? Of, of kom je ook klanten tegen die het gevoel hebben dat ze worden ingehaald, bijvoorbeeld door concurrentie? Ik denk weer even aan die 80% van Gartner. Ja, je zal maar net... Uh, bij de andere helft van de wereld horen, die, die wat langzamer is. Zijn dat problemen die jij ook tegenkomt? Ja, die uh, problemen kom, hoor ik vaak, maar vanuit verschillende optiek eigenlijk. De een wil bijvoorbeeld operationele kosten uh, verlagen, de ander wil bepaalde continuïteit kunnen borgen, omdat ja, het is lastig om bepaalde skillsets of expertise te vinden. Maar ze willen wel dat hun business blijft uh, doorontwikkelen. Dus er zijn eigenlijk heel veel vragen, maar ze proberen allemaal, ja, de, de, gemeen, de gedeelde noemer eigenlijk is het een, uh, een soort future-proof omgeving te genereren waar zij het wel op voort vo vo kunnen bouwen. En ja. ja, dat is wel eigenlijk uh, wat ik vaak hoor. Ja, dus weer de cost of change, de, de flexibeler naar de markt, ja. meer uit je data halen ook. Is dat ook een, een, een belangrijk iets? Uh, ja, je ziet wel voorbij komen dat ze soms ook niet weten waar alle data staat. <laughs> Oké, okay. oh, dat is ook een, wel een goeie ja. Ja, We hebben een webshop, we hebben een CRM systeem. Uh, klanten kunnen inloggen, waar komen eigenlijk die gegevens vandaan? Waar staat de, de werkelijke, de, de golden record zeggen ze nou wel eens, waar staan de werkelijke gegevens die we gebruiken en moeten gebruiken? Dus het helpt ons ook gewoon om te analyseren, wat heb je nou werkelijk staan? Hoe gebruik je dat en haal je er wel het maximale uit? Ja, nou, ik ga er even een slide bij halen die we volgens mij al eerder gezien hebben. Dat is die animatie die we net zagen, die het allemaal heel soepel, maar ja, met een muziekje erachter gaat alles soepel natuurlijk. Maar um, jij gaat door deze reis met klanten en jij ook, Reza. Jullie zitten in deze, in deze trajecten. Mm -hmm. uh, en dan hoorden we natuurlijk net ook al van, ja, je hoeft niet alles in één keer te doen, je kunt rustig aan beginnen. Kun je, kun, je ons, uh, Steven, kun je ons er doorheen praten? Zeker, zeker. Dit is een mooi voorbeeld van wat ik tegenkom. Uh, vaak is er al een pakket gekozen die ze gebruiken voor alles en nog wat. Ze hebben een extern systeem zoals een ERP en een uh, WMS, dus een wire -up management system. Uh, oh, dank je. Ja, die, die had ik even niet, die afgelopen. Dankjewel. <laughs> nou, de eerste stap die we doen is zorgen dat je een stuk flexibeler wordt. Uh, er komt een, een laag tussen te zitten, dat is de fullness slide, uh, IPA's noemen we dat, zoals een alumio. Die zorgt dat data van het ene systeem naar het andere systeem gestuurd wordt... En dat biedt jou eigenlijk de kans om flexibeler om te gaan met stukken, brokken functionaliteit. Bijvoorbeeld de pimp van je softwarepakket. Als je naar de volgende slide gaat, kan je bijvoorbeeld zien dat je die gaat uh, verplaatsen, net als een CRM. Uh, nou, je ziet ze stuk voor stuk, kun je dan nou gaan kiezen welk blokje gaan we verhuizen en waarom. En per blokje moet je dan gaan nadenken van nou, is dit nou de, de business case die we gaan maken en hier gaan we starten. Maar je hebt nu de flexibiliteit om zaken eruit te gaan halen. En dan kan ik nog een stap verder gaan. En dan kan je bijvoorbeeld ook je, uh, je corporate website los gaan zetten, echt ook headless. En dan ga je nog een stap verder, dan zet je ook je webshop zelf headless. En dan kun je nog een stap verder gaan door bijvoorbeeld ook de, de searchoplossing in je webshop los te gaan neerzetten. En dus zo heb je ja. allemaal mogelijkheden, zodra je uh, je IT-landschap wat flexibeler maakt. Dus dan kan je gaan kiezen, nou waar gaan we starten en waar kunnen we de meeste waarde uit halen. Ja. Maar voor een heel groot deel van het traject, zelfs nu, nu we de, naar deze slide kijken, staat je e-commerce pakket staat er dus nog gewoon. Dus begrijp ik nou goed, uh, en ze vragen jullie allebei dat er straks gewoon e-commerce landschappen zijn of commerce landschappen, waarin een e-commerce pakket draait wat ja, voor 10, 20 procent nog gebruikt wordt en de rest is legacy? Ja, ik wel. Um, je ziet steeds meer dat het naar een gepersonaliseerde uh, klantreis gaat, of customer journey. Dus het is eigenlijk ook vanuit integratie, moet je kijken van welke is de must-haves en wat zijn nice-to-haves. En ja, daarom kan je eigenlijk een hele uh, ja, traject opplotten en een groei. Maar de basiselementen uh, die staan uh, en die kan je optimaliseren en, uh, en verbeteren. Maar nou, nou kan ik me voorstellen dat er nu ook developers kijken en denken, ja mijn hoofd wacht even, <laughs> ik, <laughs> ik heb mijn halve carrière doorgebracht in dit e-commerce pakket. Uh, en nu moet ik ineens, nou ja, drie kwart daarvan overboord gooien en vervangen door een SaaS appje wat ik, wat ik ergens heb aangeschaft. Of een heleboel dingen mag je ook niet meer zelf bouwen. Want ik hoor jullie ook altijd zeggen van je bouwt het alleen als het echt, echt nog niet bestaat, als het echt uniek is. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook, en dat is dan denk ik een vraag aan jou, binnen organisaties best wel een mindset verandering is. Absoluut, absoluut. Um, ja, als je vanuit een developer perspectief kijkt, uh, ja, we mogen graag custom code maken, nieuwe applicaties. Maar als je eigenlijk kijkt naar de low-code aspecten, dat je eigenlijk meer tijd en optimalisaties kan doorvoeren door meer op strategisch niveau te gaan denken. En dat bepaalde processen ja, uh, gestructureerd en geautomiseerd kan worden. Dat is een uh, hele fijne manier van werken, maar het heeft wel wat mindset nodig van een andere manier van aan uh, te Ja, ah, ja. ja joh, zeker. En als ik even vanuit het welkom ook kijk van... Uh, je gaat maatwerk nu bouwen specifiek voor de business. In plaats van een standaard pakket deels na te bouwen in je eigen code. Want ja, we zien zoveel mooie ontwikkelingen in de markt. Dat willen wij ook. Dus we bouwen het er ook maar zelf bovenop. Uh, nu krijg je de kans om uh, pakket vanuit de markt in te zetten. Dus meer te integreren. En jouw maatwerk is dan specifiek voor jouw business gericht. Ja, dus wacht even. Als ik dan developer ben of ik ben, uh, ben technisch bezig. Dan moet ik ook ineens veel meer gaan samenwerken met de business. Is dat wat ik hoor? Dat is zeker dat een onderdeel ervan. Goed. Ja, vandaag. dat is een hele goede. Ja, dat klopt. Ja, dit, dit, dit gaat wrijving geven, jongens, in, in de organisaties toch? Want het is echt een hele andere manier van denken. Ja, ik denk wel dat als je met een goede planning en ook met goede strategie, maar altijd met een transparante communicatie naar verschillende afdelingen blijft communiceren, eh, zal het misschien eh, wel wat lastig zijn, maar als je eenmaal eh, het gezamenlijke doel voor ogen hebt, uh, en duidelijk, de klant die daarbij gebaat is in zijn reis of het gebruik ervan... heeft het alleen maar zijn voordelen. Ja, want dat is wat er eigenlijk gebeurt hè, nu. We gaan met Composable, uh, we doen het technisch doen we het anders... Maar, maar we gaan ook eindelijk, want we hebben het volgens mij al 15 jaar over klantcentrische IT... maar ik, daar gaan we eindelijk nu echt de stap naartoe zetten. Nou, je moet wel samenwerken. Ja. Zelfs als Marketing en IT. Ja. Vaak krijgt de IT nou, via, via de, de wensen vanuit Marketing binnen... maar nu gaan ze echt aan tafel zitten. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dan dus ook als IT'er, maar ook als marketeer en als businessmedewerker... Uh, ...ook nieuwe dingen moet weten en kunnen. Ja, ik denk dat je wel een andere uh, visie moet hebben over je skillset. Uh, en hoe je de mensen kan, actief uh, kan uh, ja, inzetten in bepaalde ja, integraties of uh, doelstellingen. Maar dat is een dynamisch iets. Uh, daar moet je wel naar kijken vanuit marketing, techniek, maar ook vanuit, uh, vanuit de klant... Uh, en als je het dan hebt specifiek over nieuwe vaardigheden leren, wat is dan voor jouw gevoel het, het verlanglijstje binnen zo'n organisatie? Oeh, wat moeten is, mensen uh, kunnen? Dat is een hele lastige vraag, maar je moet wel meer naar een soort T-shaped omgeving gaan kijken. Dat je ook vanuit techniek de business aspecten goed begrijpt. Van ja. wat wil je eigenlijk bewerkstelligen? Eh, dus van de architectonische kant, maar ook vanuit de developer kant. Ik vind het een beetje lastig uh, antwoorden om daar te zeggen, ja, maar uh, ja, het is wel een nieuwe een nieuwe skillset die uh, dynamisch steeds in ontwikkeling is. Dit kun je ook soepel in stappen oppakken. Ik kan me voorstellen dat je ook niet meteen je hele development organisatie omgooit. Ik kan me niet voorstellen dat, ja. dat jij bij een klant binnenkomt, laat het zo zeggen, we kennen elkaar een tijdje, dat je zegt, nou, nee, jullie doen het helemaal fout. Nee, het, natuurlijk <laughs> doe je dat stapsgewijs. Ja. Wat ik vooral wil meegeven is, denk voordat je het doet. En doe ik geen zaak omdat het hoort uh, te zijn, net zoals Composable Commerce, betekent niet, doe alles in één keer. Dan uh, heb je niet per se voor Big Bang, maar je hoeft niet per se alles los te gaan trekken in een ander systeem. Kijk vooral waar zitten de knelpunten voor je, uh, waar kun je meer waarde uit halen. Maak er eerst een plan voor, een strategie, neem de afdeling daarin mee. Kennis wat je niet in huis hebt, zorg ervoor dat je in huis haalt. En maak een plan en vervolgens ga je die stapsgewijs doorvoeren. Ja, dat, dat vind ik even interessant, daar blijf ik even op haken, want haal kennis in huis. Uh, wat is dan voor jouw gevoel de kennis of voor jullie gevoel de kennis die bedrijven nu missen om de stap naar Composable te kunnen zetten? Wat, wat ontbreekt daar aan technische en business kennis? Nou ik denk eerlijk gezegd dat een goede, uh, goede partner die, of althans uh, iemand om je heen die goed van advies kan voorzien. Uh, kijk van alle de, ja, de voor's en tegen's, vanuit het doel, vanuit uh, de middelen en de techniek. En um, ja, ik denk als je een goed team van, van verschillende skills, intern of extern, uh, aanpakt, dan heb je een heel mooi uh, raamwerk om daarop te gaan bouwen. Dus uh, samenwerken is echt wel kracht uh, tot groei hierin vind ik. Ja, ik kan alleen maar bevestigen. Mijn laatste vraag, en het is mijn favoriete vraag altijd bij dit soort dingen. Want je, je stapt in dit project, je zegt wij gaan composen, maar we willen dit. We hebben een visie, we hebben een plan. Uh, maar er komt altijd een moment uh, ergens langs de weg dat je denkt, oh, ik, ik, ik wou dat we dit anders hadden aangepakt. Dus van jullie wil ik, wil, ik, wil ik gewoon weten, wat zijn nou concrete valkuilen waar mensen instappen bij Composable? En als ze nu dit gezien hebben, dan stappen ze daar in ieder geval niet meer in. Wat is jullie nou, top drie? Ja, ik kan met een voorbeeld starten. Ja. Ja. Ja. Het gebeurt er wel eens, uh, vooral vanuit de marketinggroep komt dat wel eens, want die bekijken de concurrent Maar je nou op mij je nou ook mij. Maar ze zien bijvoorbeeld daar een heel mooi product ja. en denken, nou dat moeten wij ook hebben. Dus er wordt een plan van gemaakt, nou daar komen de voordelen uit en dit moeten we gewoon gaan doen. Maar zonder dat werkelijk concreet door te gaan denken wat dat betekent, uh, wordt er al eerst gedaan voordat er nagedacht wordt en er staat plots een, een product wat een beetje half werkt. Ja, de, voor de klant is het misschien perfect, maar ondertussen de back office twee keer hard bezig om dezelfde orders te verwerken, ik noem maar wat. Dus we zien vaak dat soms uh, er te snel geacteerd wordt en te weinig nagedacht. En soms ontbreekt de kennis ook gewoon. En dat is oké. Okay, uh, maar zorg er dan nou voor dat je de kennis op tafel krijgt. En ik ben het helemaal eens dat, dat het facet uh, testen heel erg belangrijk is in het hele tra traject. Om eigenlijk goed te meten, zitten we nog wel op de goede weg? Is de klant nog in de goede weg? En uh, is de integratie ook daadwerkelijk datgene wat we willen? Uh, dus ja, ik ben altijd wat ik uh, adviseer naar een uh, minimal viable product, om maar zo maar te zeggen. Ja, ja. En dan door testen, samenwerking, goed overleg en ook altijd reflecteren van wat goed gaat en wat niet goed gaat daarin en verder te bouwen. Dus dat is wel iets wat ik vaak zie of hoor, uh, waar ja, mensen vaak wel eens in de valkuil uh, vallen. En, en is het Testen van een MVP of een, of een commerce module of product ook echt anders als het Composable is opgezet? Ik denk het wel. Als je naar de verschillende componenten kijkt die misschien allemaal weer een, een andere systematiek hebben, andere uh, integratie of verschillende complexiteit uh, met zich meebrengt, ja, dat kan dat wel uh, uh, lastig zijn. Uh, en daar moet je wel uh, goed over nadenken met welke skillsets en welke... Ja, uh, Prioriteit en volgorde, je dat wil gaan doen. Ja, ja dat... ik kan alleen maar knikken. Ja, <laughs> <laughs> nou, als je alleen maar kon knikken, dan zat je hier niet. Ja. <laughs> nou, ik, ik heb ook nog een Valko voor jullie. Want uh, wat je natuurlijk vaak ziet, is uh, dat, dat mensen denken: Oh, dit is best, dit, dit wil ik. En dan op een gegeven moment uh, dat er toch ook weerstand komt, omdat je ja, ja, toch schrikt van: Oh, wat hebben we ons, ons op de hals gehaald? Is dat ook iets voor jullie meemaken? dat er halverwege het project de hakken in het zand gaan en dat, het een soort half, dat je eindigt met een soort half-composable verhaal? Nou, ik moet zeggen, zodra er een plan en strategie staat, zie je dat minder gebeuren. Als mensen half over kop gaan starten, door diverse redenen, bijvoorbeeld techniek, uh, het pakket, dat is end of life, ik noem maar wat, of we hebben het maatwerk en er is zoveel onderhoud, uh, we moeten iets doen, links of rechtsom. Uh, maar als er een plan ligt, is die kans vele malen kleiner. Ook jouw ervaring? Ja, absoluut, mee eens. Uh, vooral ook dat je duidelijke meetmomenten met elkaar hebt van klopt het in het project. Uh, maar uh, absoluut, mee eens. Oké, okay, dus meten, testen, niet alles tegelijk. De stap juiste stap. kennis, stap voor stap. Ik heb hem. Dankjewel. Dus, uh, meten, zeiden we, testen, niet alles tegelijk willen doen. De juiste kennis in huis halen. Uh, investeer in je team, uh, werk goed samen, doe het in stapjes. Ja, ik vat het even samen. En dan ben je dus echt op weg om je, om je monolith uit te pakken, te vervangen door een la landschap dat echt meegroeit met je business en je klanten. Reza, Steven, super bedankt. Jij bedankt voor het kijken. Uh, dit was het webinar Composable Commerce, de nieuwe standaard in e-commerce. En je weet het, als je verder wilt praten over Composable Commerce met één van de slimme mensen hier aan tafel, Ga naar enwyers.com, stuur ons een mail, maak een afspraak en dan spreken we hier graag. Dankjewel.